Mijn moeder zei altijd dat Ivo wilde à spelen voordat hij het woord kon uitspreken. Ik heb uh, klassieke muziek gestudeerd aan het Consortium in Italië mm. en, uh, bij Claudio en Claudio was mijn held. Alles in dit leven, tot een bepaalde hoogte, valt te leren. Eindelijk, als jij tegen jezelf zegt dat iets moeilijk is, ja van tevoren al, ja maar dat is toch hartstikke moeilijk. Dat lukt me toch niet. Dat lukt me toch niet. Ja, daar moet je ook niet aan beginnen.